Zo dames, gaan we deze keer even echt trainen. Want we hebben tot nu toe een beetje uitleg. Maar nu gaan we gewoon even echt zweten. Okay? Jullie dan, ik niet. Nou, je begint nog goed zittend. Ja. We hadden het uh, in de rijles nog even gehad over dat kruisaantrekken. Zoals dat uh, in de boekjes voorkomt. Hè? Gaan we met je voeten plat op de grond. En dan een beetje naast de bal. Dus iets meer alsof je paard rijdt. Yes. En dan breng je je bekken en onderrug helemaal in flexie. Dus je schuift eigenlijk je zitmenknolls naar voren. En je onderrug zo bol mogelijk erbij. En dan schuif je terug naar achter. Maak je de rug helemaal hol. Yes. En weer helemaal naar voren. En dit, kijk, die bal doet het eigenlijk al. Hè? Je schuift op die manier met je zitmenknolls die bal naar voren. Dat is eigenlijk ook wat je in de overgang naar galop wil hebben. Op het moment dat je hier blijft breng je de boel letterlijk naar achter en ook je paard zijn achterbenen naar achter. doe je dit. Met je benen aan, breng je je paard onder je door naar voren naar je hand toe. Dat is best wel goed om heel bewust dit te oefenen en je kan er ook je onderrug mooi los mee krijgen. En dan doen we zakken, rechter rechtershipman knobbel, ja, ja rechter en de linker, goed en de rechter. En kijk, nou is leuk, want als jij nu er niet op let, zit je op die bal ook al een beetje zo. Dus dan precies neutraal. Als jij dan weer wil kijken, van ja, maar wat is nou eigenlijk met neutraal? Nou, een symbool, je zelf jezelf weer helemaal bol, helemaal hol en dan laat je los. En dat is je neutrale positie waarvan uit je dan nog een keer je bekken dagenkant, dagenkant en daar een kant, daar een kant, naar links naar rechts, snap je? Op de bal liggen met je buik. Even op de mat, dat je met je knieën op de grond kan, Nou, ik doe het al even voor, dat makkelijker. Zo, so. je knieën naar de grond, laat je over de bal hangen, Nu je, je handen bij je oren, omhoog. Wat train je dan? Je backline, je rugspieren, je opent je borstkas. Deze op de grond is deze superman, toch zo? Hmm. Nee, ja. Als jij het wil. Als je begint echt helemaal los over die bal heen hangend. En dan doe je je handen bij je oren. Oké, okay, uh, mag je nog meer over die bal heen hangen los. Dat je helemaal niks aanspant in je rug. En dan de handen aan je oren. En doe het even op tel. Eén. Okay. <laughs> Twee. Helemaal los. Drie. Vier. 5, 12. Oké. Dan ga je op je voeten. En ga je iets verder over de bal heen. Dan pak je hem lager op in je rug. Hetzelfde. Wacht even hoor. Ja hoor. Ja. 1. Iets hoger eruit komen, zeg maar. Omhoog komen. 2. 3. 12. Lekker even over die bal heen. Goed. Dit is zo voor, voor Tess helemaal echt goed om die rugspieroefeningen oefeningen te doen, zodat je minder snel uh, bol zit, zou ik maar zeggen, je rug. Oké, okay. <totstut> gaan we andersom liggen met de rug op de bal. Ja, precies. Ietsje verder uh, over de bal heen rollen, zeg maar. Helemaal loslaten, dat je rug helemaal hol wordt. Oké, okay. handen tegen, vingers tegen je oor aan kan je niet aan je hoofd trekken, ga je het niet uit je nek halen. En dan gewoon sit-ups. 1. twee, twaalf. Goed bezig. Nog iets verder naar achter over die bal heen rollen. Nog verder. Nog verder. En hetzelfde. Dan ga je om. Ik <laughs> ik niet weer naar achter ga. Oké. Okay. één. Okay. Kom op, Daan. Niet je hoofd alleen. Dit is niet alleen zo. Ik heb mijn mooi. Ja, echt jongen. Ik zeg even nek. Ja, echt. Je moet tot hier van die bal af. waar wat? Jij deed goed. Ik zat er net eens te kijken. Ik denk, wat leg ik er al ver overheen? Ja wacht, wacht. Nu moet de bal iets meer daar naartoe. Nu is het weer te veel. Jij moet over de bal. Gaat eens af? Ja. Daar? Jij, jij doet net gewoon zo. Ja. Je moet er helemaal oh, af. Oh helemaal naar voren. Ja. Dus ik lach op zich nog niet heel. Nee. nee. nee ja. ja. Oké, okay, helemaal eraf. Nog verder. Ja, daar. Daar. Oké, okay, we beginnen nu. <laughs> en ik zit hier en een stootje op mijn hand, ja. Eén. Ja, boem, boem, e links, rechts. Wat? Rechts, oh, links sorry. of links, rechts? Ja, tuurlijk. Eén, twee. Sneller. Sneller. Sneller overeind. Tak. Doem. Tito, tak! Tito, nog meer aantrekken als je overeind komt. <lacht> tak, tak, sneller. Kun je nog sneller? Goed zo. Heb jij geteld, Tess? Nou, we beginnen gewoon nu. Eén. <lacht> <tus> Twee. <lacht> Drie. Vier. Vijf. Oké, okay, relax. Jij ook. Oké. Okay. Eén. Goed zo. Oh, Twee. Ja, sorry. Nee, heel goed. Twee. mag wel iets harder hoor. Sneller. Ik ben echt heel bang dat ik jou sla. Nee. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Nee. Vier. Goed zo. Sneller. Vijf. Sneller stoten. Oh. Zes. Zes. Zeven. Mag ook. Acht. 9. 10. 11. 12. Super. Even lekker relaxen erop. Lengstand. doen we 30 seconden. Doorzakken tot hier. 10 seconden. En weer terug. 30 seconden. Ja. Vertellen tellen. Succes. Voeten ongeveer, schouderbreedte. Ga maar. Billen laag, Billen laag, hoofd omhoog. Ben je ook nog aan het tellen of alleen nog maar? Nee, pas als jullie goed staan ga ik tellen. Je rug een beetje recht maken, hoofd omhoog. Die had zakken hier. Oké, 1, 2. Kijk, ik zie jullie matsen 10 seconden, oké? Okay? Dat is echt heel weinig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ontspan. Doe het een beetje makkelijker. Anders heeft geen nut. Ik ga het nou, je het vercompenseren? compenseren. wat een kleinje dan. al. Oké, okay. weer. Eerst gewoon. Plankpositie recht. En dan zak je totdat je ellebogen bij je ribben zijn. Nee. <laughs> en dan hou je, daar blijf je 10 seconden. En eh... Uh, <laughs> Hallo? <laughs> Doe maar tot waar je het wel houdt. waar je het wel houdt. Ja, dat je net niet doorzakt, zeg maar. Ja. Dit is eigenlijk precies wat gebeurt als een paard uh, niet meer draagt in de voorhand. Dan zakt hij ja. in de voorhand. Eigenlijk ja. <laughs> net als juist uit die schouder binnen, waar het zoals ik hem te schuin zet. Ja, precies. precies. Dan hebben mensen een mooi in beeld bij. Ja, goed zo, Tess. Hou dit. Ja. <laughs> ja, ik doe wel mijn best. Jij ja, doet heel goed je best. En eigenlijk is dat weer net als wat we met, de paard, met die paarden doen. We zoeken dat punt op dat het, nog, dat het net gaat, zeg maar. Op het randje van net niet. En dan ga je proberen van wat is er dan hier nodig om het te houden. Maar net als bij een paard. Als je in één keer dus veel te veel wil. Ja, dan gaat het gewoon ook niet goed. Dat gaat bij een mens niet zo en een paard niet zo. Oké, okay, dan gaan we het wat makkelijker maken. Denk ik. Gewoon uh, opdruk op die balzen. Dan hoef je er dus niet te blijven, de laag, ja. We beginnen met vijf keer, oké? Okay? Vijf keer. En test doe hem op je knieën. Ja, dan blijf jij op je knieën, dan is die iets minder zwaar. Nee, sorry, je, ga jij gewoon op je knieën. Ja. Dan kan je zeg maar, wel de juiste spieren trainen. Ja. Daan nog even vijf keer. Eén. Dieper. Twee. Lager. Drie. Lager. Vier. Kijk, hey, ik ga maar... Ja, doe maar lager. Maakt niet uit. Dus je zat hem toch nog? Nee. Ja, moeder zit met een big smile te filmen. <laughs> Zes. Ik, ik vind dat het goed is. Oh, helemaal nog filmen, film. Oh ja. Oké, okay, is goed. Sterker geworden, ja. ja. Doe jij hem nog eens, Tess? Ja, ja, het is dus wel leuk hè, de link te leggen. Ja. Ja. Laag. <lacht> uh, even kijken, stop maar even. Even voor het beeld, kijk, ik zal het voordoen. je knieën. En je bent daar, je rolt er overheen. En dan zeg maar, maak jij eerst dit. Zo, zie je, dat wil je niet, je gaat daar, je blijft recht, zie je, dat, dan kan je met z'n tweeën oefenen, dus als Daan even boven jou gaat staan, dat je er omhoog trekt. zij het goede gevoel krijgt, komt ze maar, willen lager. oh no! Nog meer moet ze eerst de schouders, hè? Ja, ja, ja. Ja, zoals daar op het eind. Nou ja, snap je een beetje waar je moet zoeken? Ik ging zoeken. bijna op je vinger staan. Voel je het een beetje waar je moet zoeken? Ja. Want dat is ook gewoon huiswerk. Trekken, dat je echt zo echt mogelijk blijft. Daar. Daar. Nou, dat vind ik wel echt moeilijk, om dan in je plank nog iets te doen. Ja, maar dat uh, is juist nuttig, want dat is juist paardrijden. In je core stability moet je een been kunnen verleggen. Of je hand kunnen laten werken, snap je? Ja. Rechtuit gaat het nog wel, maar wat als je moet appelleren? Oh. Oh. Eén keer focus op dat linkerbeen op dit als de neerzetten. <laughs> en nog eens een keer. Maar nog lager. Ja. Nog lager. Ja, ja en los. Goed. Relax. Ja, cool te zien dat jullie allebei verbeterd zijn in je ja. core stability. steeds van vorige keer. Dat zie je ook met rijden. We werkt het. Dus blijf vooral doorgaan. En, ja. Ja, trainen heeft alleen maar zin als je het vaker haalt. En liever... Vier keer in de week kort, dan één keer in de week heel lang. Ja. Dus probeer het eigenlijk minimaal nog wat twee keer in de week te doen. En uh, dan de oefeningetjes die we nu hebben gedaan die nog niet helemaal gingen... ...gaat hij dus wel ja. proberen, om te kijken, kijken hoe die volgende keer gaan. En ja. dan verzinnen we weer wat nieuwe dingen, wat andere dingen ook. Maar voorlopig... Ja, Stability is eigenlijk het ding waar we op trainen. Ja. Die gaat in een opwaartse lijn. Dus super. Ja, top. Nou, was wel dan leuk om te zien dat ik nou dan die ene vorige keer helemaal niet kon. Nee. En dat die nu beter gaat, maar dat we ook zien dat het doorzit dat ik dat makkelijker volhoud. Ja, precies. Dus dat je wel echt merkt dat daar dan vooruitgang is. Nou, dan dus weet je ook waarvoor je het doet, hè? En dat ja. motiveert het ook. Want... Ja. Uh, ja, het is niet altijd leuk dat je zelf traint. Nee. En dat je op een gegeven moment, ja goh, wat doe ik het voor? Ja. Als je dan merkt in één keer ik kan beter zitten. Ja. Nou, dat doe je dus voor. Ja, precies. Ja, super. Ja, top, dankjewel. Goed werk dames. Gaan we nu nog even Daan afdrillen? Ja, hey. ja?